Smeulend op de asrand van pure nicotine schurkt de meute vegenlijven gretig aan tegen de navel van de stad. Kassei nummer nul. Die stenen spons vol lauwe primus en koffers vol katerkopverhalen. Ik wals maar mee en pureer hersenen. Dat zwarte plafond van de markt gonst. Waar is dat mens nu? Heb ik nog benen? Is dit het einde?